Wat zijn informatievideo's? Informatievideo's of infovideo's brengen een onderwerp in beeld met inzet van beeld en geluid. Het onderwerp wordt dus in beeld uitgelegd en toegelicht. Spotcast maakt informatievideo's betaalbaar en makkelijk toepasbaar voor online gebruik. De informatie wordt hierdoor makkelijker gedeeld en veel beter bekeken. Wilt u meer weten? Neem gerust contact op. Wij staan graag voor u klaar.